Hallo iedereen, en super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Norali en vandaag ga ik heel leuke oorbellen maken. Zijn jullie benieuwd welke oorbellen ik ga maken? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En blijf zeker kijken. En laten we heel snel beginnen. Dit gebruik ik voor mijn oorbellen. Twee 6mm parels. En dan twee heel leuke polymeerkralen. Ik heb voor de roze... Nee, we gaan een ander kleurtje nemen... Ik paarse, voor de paarsen. Die zijn super leuk. Ik neem deze twee paarsen. Dan gebruik ik ook nog twee kettelstiften, Of zijn het niet stiften? Ik zie het verschil niet. En dan twee oorbelhaakjes. Voilà. En dan gebruik ik nog deze twee tangetjes. Oké, okay, ik zet jullie hier even op de grond neer. Wat, wat ik als eerste doe is deze kettelstift nemen. Want het is niet stift. Ik weet echt niet wat het is. En dan doe je de parel erdoor. Ik hoop niet dat de parel te groot voor is. Nee. Voilà. Dan neem ik de bloem. Kraal. En die rij ik er zo door. En dan moet ik dat dicht gaan maken. Eens kijken. Ik kies eerst een stuk ervan af. En dan ga je zo, uh, zo een lusje maken. Zo. Ja, een lusje zodat de polymeerkralen niet meer uit kan. Als jullie snappen wat ik bedoel. Zo, kijk, nu zit er zo'n lusje. Wacht hè. Ik ga mijn camera even omdraaien. Kijk, nu zit er een heel schattig lusje. Al die wat scherp stellen. Dit doen we precies hetzelfde bij deze, deze polymeerkraal en parel. Oké, okay, ik heb nu twee keer hetzelfde gedaan. En nu ga ik dat hier aan vastmaken. En hoe doe je dat? Je kan dit, dit oorbaanhaakje opendraaien. Normaal kan je hier aan draaien met een tangetje. En dan kan je dat lusje hier doorhangen en dan doe je het weer dicht. Dus, voor de mensen die het niet goed begrijpen, ik zal het ook gewoon zo voor doen. Je hebt hier een lusje aan hangen en dan kan je het gewoon open draaien. Zo. Dus een beetje open. En dan neem je dit ding. Dat doe je door, dat lusje. En dan draai je het weer toe. En voilà. Je hebt je eigen oorbel. En dan doen we nu precies hetzelfde bij deze voila. En dit zijn ze geworden. Echt mega schattig. Dus dit was de video voor vandaag. Hopelijk hebben jullie Hoe hebben. Wow. Dus dit was de video voor vandaag. Ik hoop, dat jullie het, ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. Ik kan het met een naar welke polymeerkraal maken. Hè. Maar ik ben er dus echt super blij mee met de leuke oorbelletjes. Dus dan wil ik zeggen. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei!